Vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam T. en vandaag ga ik lekker klussen ja ik ga de radiator uh, zwart maken zoals ik jullie al eerder heb verteld maar ik heb nog een klus dat heb ik jullie nog niet verteld ik heb alleen op Instagram een foto laten zien van het hangsysteem ik ga hier een uh, schuifdeur maken in plaats van een gewone openslaande deur ja oef, dat wordt een uh, best wel een grote klus die ga ik niet alleen doen ik ga wel de deur zelf schuren en verven. Ik ga hem maar gauw uit. Lekker ontbijten en dan ben ik zo bij jullie terug. Maar voordat ik ga ontbijten, ga ik eerst even mezelf opknappen. Je weet dat dat op de video heel snel kan gaan, hè? En zo snel kan het gaan. Ja, ik ben klaar. Ik heb mijn shirt aan. En zoals je hoort, ik weet niet of je het hoort, maar de waterkoker loopt. Dus ik ga nu even lekker uh, een theetje maken en uh, yoghurt met granola. De kat heeft ook zo'n speeltje weer gevonden. Tegen mij. Kijk mij! staat! Oh, hallo! Oh ja, ik had jullie toch verteld dat ik dit hier op de achterhand, achterwand wilde gaan plakken. Maar ik vond het toch iets te drastisch. Want ja, als het helemaal vast zit, zit het vast, dan gaat het niet meer los. En ik weet niet hoe dat, zit, hoe dat zit als ik hier ooit een keer uit ga. Maar ik heb bij uh, AliExpress van die stickers besteld. Die je op uh, tegels kan plakken. Uh, wat ik eigenlijk ook op de wc heb. En die wil ik dus misschien hier ook wel gaan plakken. Dat het makkelijker is. Hoef ik ook niemand te vragen om mij te helpen. Ik kan gewoon lekker zelf knippen en plakken. Ik heb één, eerst één stukje besteld. Maar ik moet even kijken of ik dat wel leuk vind. Wie weet wordt dat wat. Melk hierbij. En dat was de laatste melk, boodschappen moet ik ook nog doen. Het wordt druk vandaag. Maar eerst even lekker eten. Ik, uh, ik vind het een beetje spannend, jongens. Ik ga het houden. Oh jongens, zwart. Ik hoop dat dat goed gaat komen. Dat hele stuk moet zwart, hè? En het wordt nu ook een beetje droog, dus dan kan je ook zien dat het mat wordt. Want uh, daarnet toen het nog nat was, toen was het nog heel, uh, nog heel glimmend. Ik denk, oh dat is niet zo heel erg mooi. Het is gelukkig op waterbasis, dus moet het eraf, dan moet het eraf. Dan uh, is het er makkelijk tussen aanhalingstekens af te halen. Want het is denk ik toch wel een werk om het met uh, water en zeep eraf te halen. Ik heb deze even afgeplakt. Want die hou ik dan maar even de kleur zoals het hoort, want ja, waarom weet ik niet, maar dat gevoel heb ik dat ik die even af moet plakken. Dan uh, ga ik maar even verder, dan denk ik dat het wel, uh... kijk, want hier kan, je goed zien dat het, uh, hier kan je goed zien dat het mat is. Ik vind het echt wel mooi. Ik vind het mooi, we gaan even verder, ja. Ik heb net te weinig. Oh, maar ik vind het wel mooi geworden, jongens. Is het nu droog? Ja, volgens mij is het nu eindelijk droog. Dan kan ik even die deur naar buiten brengen, want die wilde ik gaan schuren. Ik was dus al de hele tijd aan het wachten tot het droog zou zijn, want dan kan ik ermee aan de slag. Oh, maar dat is een rete zwaar ding. Twee stoelen naar buiten en de deur naar buiten en schuren die af. Zo, die is aan beide kanten geschuurd. Nu moet hij wachten om uh, geschilderd te worden. Dan zet ik hem weer even terug op zijn plek. En dan ga ik ook even die drempel doen. Ja, die ga ik ook even schuren. En die kan ik al wel gelijk in de verf zetten. Zo, hij staat weer terug op de plek waar hij vandaan kwam. Dit is even een gesjouw. Goh, ik ben er helemaal van buiten adem. Hij is geschuurd, beide kanten afgenomen. Dus hij staat klaar voor het volgende project. Wil jij nou weten hoe dat afloopt, moet je even abonneren en een belletje aan. Dan uh, hou ik je op de hoogte. Vond je deze video leuk, doe ook even een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Doei!